De reden dat we voor onszelf zijn begonnen is ook omdat we allebei in de kredietcrisis onze baan zijn verloren. Ja, dan kregen we geen geld van de bank. Het was kredietcrisis, alle spaarcentjes erin en soms oh, gaat het lukken of gaat het niet lukken. worden we allebei echt. De tranen in de ogen staan, we hadden zo zin om te beginnen. Alles stond klaar. En als het, als, ja, dan kom je in zo'n flow, dan gaat het balletje rollen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten... waarin ik in gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste momenten... die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar bedrijf nu staan. En deze serie maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk... om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij CVD-TV. Bij mij te gast Erik de Weert, een van de oprichters van het kledingmerk Giraffe met een V. Welkom Erik. Dankjewel Roddy. Ik noem het een kledingmerk. Ik zat te twijfelen toen ik het voorbereiden was van moet ik het, een, een, het merk dat in t-shirts doet. Maar jullie doen meer hè inmiddels. Precies, we zijn begonnen als uh, t-shirtmerk eigenlijk. Ja? En inmiddels is het een kledingmerk. We hebben een hele uh, ja, complete lijn aan bovenkleding momenteel. En waarom de V in Giraffe? Ja, uh, we vonden het een, uh, een leuke naam. De kniphoog naar het lange beest. Maar toch anders geschreven. En uh, ja, die V maakt het gewoon wat stoerder. Ja, want het is ontstaan vanuit het feit dat jij zeg maar net even iets langer bent dan normaal. Hè? Klopt, ik ben 1,97 meter. Ik heb een normaal postuur. Ja, en toen uh, ja, dan werd je toch gedwongen uh, tot uh, maat 3XL, zeg maar. Ja. En uh, dan was de lengte net aan, zeg maar. Ja. Of net lang genoeg. En uh, had je een tent aan en ja. uh, dat zag er niet uit. Dus daar, daar is het allemaal uit voortgekomen. Veel, veel van de mooie ondernemersverhalen die ik hier in de bank is van, de, die ontstaan uit hun eigen probleem hè? Dus dat zie je hier ook. Hè? Ja, ja, ja, precies eigen probleem, frustratie. En uh, op een gegeven moment de juiste dingen die samenkomen en het dan gaan doen. We hebben drie sleutelmomenten. Ja, je hebt een stiekem vier aangeleverd. Dus als, het, als we het redden doen we er gewoon vier. je ah, fuck het fuck it format. Ja. Maar uh, we beginnen met die drie. Wat mij opviel en dat wou ik even van tevoren vragen aan je. Het zijn drie sleutelmomenten. Het zijn, ik denk voor ondernemers die kijken, super interessant. Want ze hebben allemaal echt, echt te maken met de business. Maar er zat geen persoonlijk sleutelmoment tussen. Um, is daar een reden voor? Of waren, waren die gewoon niet zo van belang voor het zeg maar, succes van het bedrijf? Uh, ja, er is ook wel een persoonlijk sleutelmoment geweest. Uh, eigenlijk zit het ook wel een beetje achter deze verscholen, maar uh, ja, deze vond ik eigenlijk het, uh, ja, het meest interessant, denk ik ook voor de luisteraars. Oké, okay, maar, ja, maar nou maak je me toch nieuwsgierig. Wat, ja. zit, wat zit er achter verscholen dan? Nou, dat was eigenlijk in het begin toen, uh, toen ik net was begonnen met Jopie uh, ja. mijn genoten en compagnon. Ja. En uh, ja, toen, toen was het een beetje van, uh, nou uh, ga je nou vol meedoen of niet? Die twijfelde nog een beetje, ja, Die hadden allemaal allerlei andere interesses. Ja. En uh, toen hebben we een keer een, uh, ja, een, een enorme clash gehad uh, daarover en uh, eigenlijk is daaruit ontstaan dat, uh, ja, dat we allebei vol er samen voor zijn gegaan. Dus dat was een persoonlijk sleutelmoment. Ja, maar die vind ik wel interessant. Want, ja. Ja, zonder, maar dat, want waar, hoe kwam die clash? Want ik vind het een interessant fenomeen namelijk dat je met je privépartner je ja, zeg maar, een bedrijf runt. Maar hoe bouwde die spanning zich dan zodanig op dat het zo clash'de? Ja, nou, uh, nou ja, De reden dat we voor onszelf zijn begonnen is ook omdat we allebei uh, in de kredietcrisis uh, onze baan zijn verloren. Ja. En, uh, nou, uh, we hadden altijd al, altijd gesprekken met elkaar van als we ergens waren van waarom doen ze niet zo of waarom doen ze niet zo? Dus we wisten het eigenlijk altijd beter. Dus eigenlijk waren we eigenlijk een hele goede combi. En ik voelde ook heel erg aan dat, dat we elkaar ontzettend goed aanvulden. Ja. Alleen, uh, ja, goed, op een gegeven moment uh, dan kom je voor de keuze staan. Gaan we dat doen of niet? En Jopie vond ook allerlei andere dingen leuk. En de, die wisten het niet helemaal zeker. En ze ze dachten altijd wel mee. Uh, dus in die zin deed ze wel mee. Maar ja, op een gegeven moment, als je echt gaat beginnen, moet je gewoon uh, 200% allebei er tegenaan. Dus je en, zet haar op, voor het blok? Op een ik, dat heb ik eigenlijk een beetje geforceerd. Oh. En uh, achteraf uh, is dat heel, heeft dat echt uh, heel goed uitgepakt. zijn de voordelen van met elkaar ondernemen als je ook nog privé elkaar zo goed kent? Uh, nou, we voelen elkaar heel goed aan. We hebben één gezamenlijk belang. Uh, dus er is geen politiek of spelletjes of... of uh, uh, ja, dus eigenlijk we hebben we maar een half woord nodig en begrijpen we elkaar gewoon heel erg goed. Hey, we hebben net even heel kort uh, uh, uh, belicht hè, wat jullie doen, zometeen naar die sleutelmomenten. Maar er zitten misschien een paar mensen te kijken, waar ja, is Giraf uh, wel eens van gehoord? Kun je even kort het bedrijf schetsen waar het nu staat? Ja, nou we zijn begonnen met uh, t-shirts met in verschillende lengtes. Uh, en um, nou ja, de reden zoals ik net zei, frustratie met het altijd tekort, altijd uit je broek glipt en dat soort dingen. Nou, in eerste instantie uh, zijn we begonnen met uh, t-shirts. Omdat, uh, nou ja, omdat wij dachten van dat is het artikel wat de meeste mannen in hun kledingkast hebben liggen. Mm -hmm. We willen graag die, die tien producten maken bij wijze van spreken. Die elke man in zijn kledingkast heeft uh, liggen. Uh, in hoge kwaliteit. Uh, daar is het begonnen. Uh, nou, we kregen toen we starten. Uh, en nou kap ik misschien de vierde vraag een beetje voor je voeten uh, weg. Het vierde sleutelmoment. Maar ja. we kregen toen we starten.. Uh, ja kregen we geen geld van de bank. Het was kredietcrisis, dus die banken die waren allemaal de duimschroeven aangedraaid en we moesten het dus eigenlijk zelf doen. Uh, nou, dus dat betekende dus dat we niet tegelijk uh, allerlei productcategorieën erbij konden doen, want daar hadden we geen geld voor. Ja. Dus we moesten het uh, compact houden. Achteraf is het ook heel erg goed geweest. Want daardoor is de focus enorm op die t-shirts gebleven en hebben we dat uh, enorm kunnen verbeteren en zijn we eigenlijk een specialist daarin geworden. En daarmee is het een soort van groot geworden en ja. daardoor de basis gelegd om uiteindelijk te gaan verbreden. Precies. Oké, okay, want dat was een van de sleutelmomenten. Geen financiering, ja. geen, geen leningen, geen investeerders. Maar was dat no had je het uh, noodgedwongen? De, de, de noodgedwongen. Noodgedwongen. Achteraf. Ontzettend blij mee dat dat gebeurd is. Dat die bank niet heeft gezegd van alsjeblieft hier heb je rekening, kwantkrediet of, of anderszins. Want nu zijn we dus een soort van onafhankelijk. In het begin heb je het natuurlijk even moeilijk, is het ontzettend puzzelen en de eindjes aan elkaar knopen en alle spaarcentjes erin en soms oh, gaat het lukken of gaat het niet lukken. En op een gegeven moment groei je daaruit en dan heb je dus eigenlijk een bedrijf zonder schulden. En kun je gewoon je strategie en je beleid alles doen waarvan jij denkt dat het goed is. Ja, en zoals je het zelf wil, want jullie zijn gewoon 100% eigenaar. Precies, Ja. ja. Uh, want hoe groot is het nu qua mensen en zo? Ja, we hebben twaalf uh, FTE's, zoals dat dan heet. En um, dat is eigenlijk voor een bedrijf van onze omvang eigenlijk best wel weinig. Uh, en dat is ook weer de reden dat we dus geen financiering kregen. Uh -huh. Dat we het heel compact moesten houden. Dus ja. uh, we hebben het altijd gewoon heel strak georganiseerd. Ook dankzij Jopie die daar echt uh, heel goed in is. Uh, en ja, dus we zijn eigenlijk met een heel klein team. Um, iedereen doet dat toe. He, het zijn eigenlijk allemaal ondernemers die in onze organisatie werken. Ze hebben allerlei, allemaal een belangrijke taak en, en doen er enorm toe. En dat maakt het eigenlijk uh, ja, zo leuk, denk ik, uh, om bij ons te werken. Dus een belangrijke les van dat sleutelmoment dat je geen financiering kon krijgen, is eigenlijk dat het best goed is, omdat je dan gewoon elk dubbeltje even omdraait. Precies. En uh, van ja. daaruit groeit en nu gewoon lean en mean bent. Precies. Uh, en dat bevalt eigenlijk heel erg goed. We vinden ja. het zelf heel erg fijn. Ja. Maar goed, we hebben ook een aantal partners waarbij we dingen uitbesteden. En daar ben je dus ook heel kritisch op. Dus we hebben een aantal goede bedrijven waar we dingen uitbesteden. Ja. En uh, ja, eigenlijk uh, bevalt dat heel erg goed. Een ander sleutelmoment is de productie in Europa in plaats van het Verre Oosten. Ja. Uh, waarom die keuze? Nou, in eerste instantie, uh, mijn achtergrond zit in de textiel uh, en in de productie en de ontwikkeling dus je daarvan. Kende al Je, je, je hebt heel veel contacten, vooral uh, met name in het Verre Oosten. En uh, dus daar, daar, ja, als, je, als je begint met iets, dan heb je iemand nodig die je helpt. Dus ja. daar zaten mijn goede contacten. Dus daar in eerste instantie uh, begonnen. En uh, eigenlijk gelijk de eerste productie is uh, helemaal fout gegaan. Wanneer was dat uh, uh, Dat was 2011 was dat. Okay. Ja, toen uh, eigenlijk helemaal fout gegaan. Dus we kregen het binnen en, uh, en het klopte niet. De ene shirt was langer, die was breder. Er zat een rare gloed over sommige shirts. Het, het, het, het zag er gewoon niet uit. <lacht> het was gewoon afgeraffeld vlak voor, die, uh, voor de Suikerfeest. <lacht> en uh, ja, en, en toen dacht ik van, ja, wat is dit? En toen. Toen zei Joopje nog van, weet je, eigenlijk moeten we ontzettend blij zijn dat dit nu gebeurd is. In plaats van, hè, als je de boel aan de, aan de, aan de lopen hebt, dat het dan gebeurt. Dus achteraf was dat eigenlijk een heel goed iets wat ons toen is overkomen. We hadden wel allebei echt de tranen in de ogen staan. We hadden zo zin om te beginnen. Alles stond klaar. En toen, dan krijg je het product binnen wat gewoon niet klopt ja nou, nee, toen dat bedoelde ja heeft dus ook een financieel gevolg, toch of heb je dat goed kunnen hoe werkt nou, dat dat viel op zich nog mee want die fabrikant die, die ik dus goed kende die uh, ja die schaamde zich zo die ja, wilden okay. er verder niks voor hebben ja. uh, maar goed er zat wel gewoon heel veel tijd en uh, energie in en en dan weer een enorme vertraging natuurlijk toen had ik uh, had ik uh, een half jaar daarvoor had ik een paar uh, een paar jongens ontmoet uit Turkije die daar productie deden ontzettend leuke gasten en dacht van, hé, hey, die ga ik eens even benaderen weer. En die zeiden van, joh Erik, uh, ik vertel het verhaal. Zeiden, kom, neem je spullen mee, kom hierheen. En uh, dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen. Dus ik naar Turkije gereisd, spullen mee zoals we het hadden. En eigenlijk binnen twee maanden had ik, uh, had ik de t-shirts uh, op de stoep staan. En helemaal perfect. Ja. Ja, nog niet helemaal perfect, dat hebben we later uh, verder doorontwikkeld. Ja. Maar helemaal top. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En eigenlijk met die uh, mensen werken we nu nog. En uh, het leuke was eigenlijk van, van dicht bij huis produceren. Later zijn we ook in Portugal uh, gaan produceren erbij. Maar het leuke van dicht bij huis is, uh, je kan er zo even naartoe. En dat ja. is wel belangrijk als je een product wilt doorontwikkelen. Hè, het gaat uiteindelijk om de details van zo'n product. Dus ik ben vervolgens, uh, nou, elke maand, zes weken ging ik naar Turkije hè? en dan nam ik alle klachten die we krijgen mee. Dan zei ik van jongens, hoe kan dit? Kan dit niet beter? Moeten we niet zus doen of zo doen. Dus hebben we eigenlijk gewoon die eerste vijf jaar dat we bezig waren... hebben we op allerlei kleine onderdeeltjes het product zo doorontwikkeld... Ja. dat het eigenlijk bij elkaar een hele grote stap was. En dat we eigenlijk een ja, ontzettend mooi uh, ja, product hadden gereden. Dus het is een combinatie van kwaliteit en uh, communicatie? Precies. Ja. precies. En, en het is ook belangrijk, Ja, ik denk dat het belangrijk is om wel regelmatig daar te zijn. Om te begrijpen hè, waar zijn we bezig en Er zijn vaak innovaties, ook in het textiel... Kleine innovaties, grotere Wat innovaties. Valt er nou te innoveren aan een t-shirt, Erik. Nou ja, er, er valt heel veel. Bijvoorbeeld, ja? nou, een van de belangrijkste dingen van een t-shirt is bijvoorbeeld de boord. Van een t-shirt. Je waar. wilt graag dat die boord mooi blijft en ja. strak blijft. Nou, en uh, dat betekent dat, uh, dat het heel veel tunen, tunen en tweaken is met de juiste verhouding uh, van, uh, van stoffen die daarin zitten of uh, het juiste garen voor die boord gebruiken. De juiste dikte van het garen gebruiken en dan krijg je dus dat hij na het wassen dat hij mooi blijft ah. en ja daar hebben we heel erg mee zitten, mee, mee zitten rommelen en doen en ja. uiteindelijk uh, lukt dat. Dus ga je nooit meer inkopen, in? Uh, uh, zeg maar, ga je altijd inkopen in Europa voortaan? Ja in principe, in principe wel. In ja, deze dat... tijd ook niet ja. echt uh, Nou ja en, en, uh, en uh, eigenlijk is het ook gewoon uh, hartstikke goed denk ik. Ik bedoel um, ja, wij doen kwalitatief zeg maar hele, hele mooie basics mm -hmm. uh, die heel lang meegaan. Nou, dat is eigenlijk precies de trend waarin we nu zitten, hè? ook een duurzame trend. Ja. Slow fashion, uh, uh, buy less, buy better. Dat is eigenlijk een beetje ja, waar, waar wij helemaal achter staan. Uh -huh. Dus uh, koop gewoon goede spullen die lang meegaan. Is voor het milieu het beste. Uh -huh. En voor jezelf ook, want je hebt wel de hele tijd gewoon een heel mooi shirt aan. Ja. We hebben, uh, het is wel leuk, want het zijn voor de kijkers... het zijn eigenlijk heel mooi business gerelateerde uh, sleutelmomenten. Eén als het gaat om retail en inkoop, die hebben we nu gehad. Uh, twee, uh, landelijk adverteren in kranten, magazines en op billboards. Vertel eens jullie, zeg maar, advertising strategie. Ja. Nou ja, uh, we begonnen en op een gegeven moment, nou, omdat Joop en ik het samen deden, we moesten we uiteindelijk ook van gaan leven. Ja. ja. Dus uh, ja, het, is, het was geen hobbyproject. Uh, project. Nee. Dus we moesten het wel serieus gaan aanpakken. Nou, het leuke van beginnen in een crisis is dat andere bedrijven het ook moeilijk hebben. Dus wij zagen ook dat uh, mediabedrijven, hè, kranten, magazines en uh, die, die ja, die hadden ook gewoon moeite om hun, hun, hun ruimtes op te vullen. Mm -hmm. We hadden een hele goede uiting verzonnen, een t-shirt met de drie balkjes eronder. Wat precies aangaf, eigenlijk in één oogopslag, wat het was wat we deden. Mm -hmm. En die leende zich eigenlijk uitstekend voor een advertentie. Een volledige pagina in een, in een magazine of op een billboard. Nou, en zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen, dat die bedrijven ons benaderen. Van joh, wil je niet uh, adverteren? En uh, hebben we eigenlijk last minutes iedere keer gepakt, want we hadden natuurlijk weinig geld. Ja. Uh, die krijgen voor uh, ja, een, een behoorlijk gereduceerd tarief en dankzij uh, uh, ja, die landelijke exposure hebben we in korte tijd gewoon uh, enorme groei kunnen realiseren. En als het, als, ja, dan kom je in zo'n flow, dan gaat het balletje rollen. Mm. Dus mensen proberen het shirt, denken van goh wat, wat, wat fijn zo'n lange shirt en goede kwaliteit het zit lekker. En mensen gaan erover praten met andere mensen en dan... Ja, dan gaat het balletje rollen. Dus zeg je dat landelijke media, of ik noem maar even, hè, de media die een redelijk groot bereik heeft, hè, billboarding, magazines, kranten, dat dat uh, in eerste instantie je merkbekendheid met name ge gepusht heeft? Ja, dat heeft het enorm versneld. Ja, maar je zegt last minute inkopen, gewoon lekker goedkoop. Ja, zo precies. Dan heb je dus, wat over. Dus we hadden op donderdagmiddag, uh, was vaak zo'n moment bij die redacties dat, uh, dat het magazine dat het klaar moest zijn. Ja. En er waren nog een paar lege plekken en dan ja, stonden wij in het, uh, uh, ja, op, het, op het telefoonlijstje om te bellen. Mm. En hadden we de advertentie klaar liggen en hadden we zoiets van, nou voor zoveel doen mm. we uh, het. En anders verkopen we maar niemand anders. En nou, vaak was dat goed. We hebben financiering gehad, we hebben productie in Europa gehad, uh, landelijk adverteren is toch ruimte voor de vierde. Uh, dat, is, uh, dat vind ik ook een interessante, online only. Dus ja. je, jullie zijn een online-only-merk, ja. je hebt geen eigen winkels, je verkoopt niet via winkels, nee. wat is daar de reden van? Nou, we zijn een beetje traditioneel begonnen, want we dachten, oh, we moeten ook aan winkels verkopen. Mm -hmm. Dus uh, toen we begonnen ging ik één dag in de week met het rekje t-shirts door het land en uh, wil je mijn t-shirts kopen en dit is de voordeel. Maar goed, wat ik al zei, het was kredietcrisis, dus, uh, dus dan kwam je bij een retailer binnen en dan voelde je gewoon dat er interesse was en, uh, en behoefte, maar dat er geen geld was. Mm -hmm. Uh, dus dat was een heel geleur, was dat. Uh, maar ja, ik vond het ook niet leuk om te doen, om eerlijk te zijn, koude acquisitie. Dat is toch wel echt een vak. Ik vind ja. heel knap mensen die dat ja. heel goed kunnen. Ja, ik kan het echt totaal niet. Uh, maar uh, en toen, nou, op een gegeven moment hadden we 25 winkels die het verkochten. En toen merkte we eigenlijk dat van die 25 winkels, waren er eigenlijk een paar die het echt heel goed verkochten. Er waren vaak mensen die hun klanten heel goed kenden. Die ook zelf uh, actief in die winkel uh, bezig waren. Nou, eigenlijk die klanten hebben we nu nog steeds en die anderen zijn afgehaakt. Uh, en die hebben we nog steeds omdat we het, uh, nou ja, ze hebben ons stoel geholpen. Ja, het zijn fijne mensen. Heb, uh, dus uh, uh, maar we, we nemen we, die andere winkels zijn afgehaakt en we nemen ook geen nieuwe klanten meer aan. Ook omdat we uh, onze eigen strategie willen volgen. Dus af en toe heb je eens een keer uh, een, een aanbieding in iets. Of uh, een, een, uh, nou, als je de zes koopt dan, dan krijg je korting of mm -hmm. je krijgt er iets bij, zeg maar. Nou, het geeft allemaal gedoe als je ook uh, via winkels verkopen die zegt van ja, hallo, uh, wij verkopen het voor de normale prijs en nu. Ja. En we hadden een keer een winkel die uh, enorm ging stunten met onze artikelen. En dat was dus heel erg vervelend. Want dan heb je dus uh, een concurrent, dat, dat ben je zelf. Mm. En uh, nou, toen kregen we ook nog van, ja hallo, hoe moet je met je eigen zaken? We bepalen zelf de prijs. Uh, nou, toen dachten we van, nou, dat is echt ontzettend vervelend als, als dat gebeurt. Mm -hmm. Dus toen hebben we besloten van online only. Nederland of ook buitenland? Nederland, hoofdzakelijk. Maar we zijn vier jaar geleden ook uh, actief geworden in Duitsland. En inmiddels uh, ook op tv in Duitsland. En uh, ook een heel uh, Duits team hebben we daarop zitten. En uh, dat gaat... Uh, dat gaat nu ontzettend goed. Het was, Duitsland is wel een hele moeilijke markt. Mm -hmm. uh, natuurlijk een hele grote markt. Hè. Mm -hmm. Dus iedereen denkt dat. Oh, Duitsers zijn hetzelfde als Nederlanders. Dat is absoluut niet zo. Ze zijn wel anders. Uh, ze houden wel van uh, goede spullen. En, uh, en is dat is een moeilijke markt? Nou, het is, het, je, moet, je moet echt doorzetten. Het is een lange adem. Het is mm -hmm. niet van, hè, bijvoorbeeld als we een advertentie deden in, in Nederland. Nou, daar hadden we direct resultaat, weet je, stond de wet, hele website op het hele weekend rood gloeiend bewijs spreken, verkochten heel veel t-shirts. En in Duitsland hebben we dat ook, dachten we nou, dat gaan we in Duitsland ook doen. Er gebeurde helemaal niks. En in Google Analytics zag ik een heel klein, mm. heel kleine stijging. En, en, en het was, en dit is nog eens een keer ontzettend duur. Het is ja. veel duurder dan in Nederland. Ja. Dus wij dachten ja, op deze manier, dat, dat, dat lukt gewoon niet. Huh. Nou, en toen zijn we op een gegeven moment inderdaad ook met tv begonnen. En daar hebben een hele goede ja partnership afgesloten uh, en en, en dat, wel ja dus dat hmm. dat dat werkt nu heel goed um, een, een, een, een confronterend moment met je, met je partner zeg maar privé en zakelijk om te beginnen ja. um, zijn er in die want je bent nu een jaar of nou zo'n tien jaar of zo elf niet? jaar elf jaar ja uh, zijn er nog spannende momenten geweest met jullie tweeën um, nou niet echt hele spannende momenten eigenlijk want uh, Qua strategieën hebben we altijd een beetje dezelfde ja, mening gehad. Dus, ja, we zien in de toekomst dat altijd even hetzelfde, dus dat is uh, niet spannend. Mm -hmm. um, nee, nee, eigenlijk was dat een beetje zo'n soort zo clash in het begin die we hebben gehad om ons even allebei goed uh, op, op, op het spoor te zetten. Ja. Uh, we hebben af en toe wel uh, enorme discussies, vooral in het begin hadden we dat heel erg. Ja. En toen dachten we van degene die het hardst uh, praten, die krijg gelijk. <lacht> Uh, uiteindelijk hebben we daarvan geleerd en, uh, ja, en, en op een gegeven moment uh, ja, word je gewoon veel professioneler daarin. Ja. En uh, weet je gewoon, nou nee, jij hebt nu gelijk, je hebt gewoon gelijk uh, en, en andersom precies hetzelfde. Dus, en jullie willen elkaar nog steeds aardig. Ja, zeker weten ja. hey, wat zijn de plannen voor de komende jaren? Nou, we blijven focussen op Duitsland. Het is natuurlijk heel verleidelijk om allerlei andere landen opeens erbij te gaan pakken. Maar zoals ik al zei, als we het doen, uh, doen, we het, als we het doen, doen we het goed. Ja. Duitsland hebben we nu een, een goed team uh, bij elkaar en uh, dus daar blijven we op focussen. Duitsland is heel groot, dus daar is dan genoeg te doen. Nou ja, en als dat klaar is, dan uh, kijken we weer verder. Het is ook heel moeilijk om langer dan een paar jaar, vooruit. een paar jaar is het al moeilijk. Ja. Je kunt er haast niet meer vanuit kijken. Dus uh, we bekijken het van jaar tot jaar voorlopig focussen op Duitsland en Nederland wens ik jullie beiden daar heel veel plezier mee en heel veel succes. En dankjewel voor het delen van jouw sleutelmomenten. Dankjewel en leuk om te doen. Ja, het was superleuk. Dankjewel Erik. En dank jullie wel voor het kijken naar weer een gesprek uit deze serie sleutelmomenten. Wil je nou meer leren van andere ondernemers en hun sleutelmomenten? Check dan onze playlist op YouTube of luister naar onze podcast. En je kan ook naar de podcast van Centraal Beheer Zakelijk kijken. En namens Centraal Beheer Zakelijk en mezelf en Erik, dankjewel voor het kijken. ほい! <音楽>